Hé, hey Black Jack. Oh, wat ben je aan het kuchen? Dat klinkt niet goed, Black Jack. Hé, hey Black Jack, kommetjes, Oh, Joyce. Kijk eens, Joyce. Je mag hem helemaal, Joyce. Black Jack is een beetje aan het kuchen. Hé, hey Black Jack! Eetje te veel in één keer. Daar ligt een woord op. Die zijn mijn hun jas gevallen, ja. Oh, Joyce, kom maar Joyce. Hé Roosje. Oh, Joyce heeft nog. Hé Roosje, kijk eens Roosje. Je bijt goed. Hé Annabel, oh je hebt een vies oog aan de bel. Kom eens, kom eens. Nou, is dat schoon? Het is niet helemaal schoon, maar ja, het is nog een beetje vies. Hoi. Oh Roosje! Oh Roosje! Hoe komt je voor die? Die heeft geen bitten, hè? Zeg je? Die heeft geen bitten hè? Nee. nee. Ja, dan mag het. Oh, ja het, lo loopt, er. Oh. Ja, het lo loopt er nog aan. Nou ja, hij heeft uh, Ja. Hé, hey, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Oh, Roosje! Oh, Roosje. Oh, je kan niet goed happen. Ja, toch naar binnen. Annabel, kijk eens aan de bel. Kom maar, kom maar. Kom maar, Joyce. Ho, Joyce. Kom maar, Joyce. Oeh, nu laat je het vallen. Nu heeft Blackjack weer een hapje. Kijk eens Blackjack. Kom maar, Joyce. Goed zo, Joyce. Annabel, dit is een beetje eng. Hé, hey, Roosje. Hé, hey, Roosje. Nou, Annabel, je mag jij eerst. Je ogen is weer redelijk schoon. Nou, nog niet helemaal, maar goed. Dat lukt me niet met één hand. Kijk eens, Roosje. Oh, Roosje. Ho, oh, Joyce, kom maar, Joyce. Er zijn er nog genoeg! Kijk eens, Joyce!